Oh, verdomme. Dat ziet er niet best uit. Rijdt hij niet meer? Hij nee. doet niks meer? Nee, rij maar, rij maar even bij mij naar binnen. Ga, ga ik even onder de motorkap kijken. Wow, oh, oh, oh. Merry Christmas. Kijk je wel, meneertje. Ja, kom maar. kom maar. Iets meer links afsturen. Iets meer naar links. Ja. Na twee uur sturen. Oh, op. Terug naar twaalf. Ja. Oké. Okay. Hij doet het helemaal niet meer. Helemaal begrepen. Helemaal niks meer. Nee. Nou, dan gaan we eens even vonden een motorkap kijken. Hebt u uh, papieren bij? Ja, ja. Oké, okay. kaartje, wanneer is de laatste beurt geweest? Uh, weet we, ik we eigenlijk niet. Moet ik even kijken. Laatste beurtje weet je niet meer wanneer die geweest is. Okay, Vijf jaar geleden, tien jaar geleden, vorige week. Weet we niet meer? Ja, ik weet het niet ja, meer. Maarten, ik laat me even open, Dan gaan we even kijken. Zo. Ja, je ziet het al. Het zijn uh, natte bougies. Je hebt natte bougies. Het is waarschijnlijk uh, naar zijn kloten. Ik zal eens even kijken. Uh, even kijken hoor. Ja, hier, die, deze is ook helemaal rot. De zeeënbeskoppeling is helemaal rot. Ja, ja. Geen wonder dat u stilstaat, hebben we nog geluk dat het vlak bij mijn garage is gebeurd. Uh, ja, hoe ver moet u? Nou, toch, toch best een eindje. Toch best een eindje? Er wordt uh, twee, drie dagjes, dan is die klaar, dan is die helemaal af. Uh, er wordt 500 euro. Kunt u vooruit betalen? Ja, um, vooruit betalen? Nou ja, moet, moet, moet ja dat moet lukken. Ja, u uh, contant? Uh, nou... Schip, anders even gewoon uh, de pinpas. Doe ik het gewoon betalen, dat is het normaal... geen probleem. Nee, schip is heel normaal hoor. Geen probleem. Uh, ja, ik ben gewoon uh, BOVAG geregistreerd, allemaal geen probleem. Ik geef de pincode code maar even op mijn rug. Het ja. wordt zo'n 500, 600 euro. Ik verwacht niet meer hoor. 500, 600 euro. Twee, drie daagjes, is die klaar? Had u, had u graag een kop koffie gelust of een stukje kerstbrood? Of moet u naar uw afspraak toe? Ik heb een beetje haast. Een beetje haast. Dat is een belangrijke afspraak. Ja belangrijk genoeg hè? Ja, nee, ja het is voor maar ik ga het gewoon maken. Ja? Nou, ik heb de papieren, ik heb de pinpas, 500, 600 euro. En over drie dagen krijg je hem gewoon helemaal terug. Ja? En dan, als er daarna nog wat aan de hand is, dan komt hij gewoon langs. Nou, okay. hey, bedankt. Succes. Ja. Kijk, hè. Ja. Hoi. Sleutels zitten erin. Oké, okay, Geef even je mobiele nummer. 06 06 2, 2 4 2, 4 3, 1 3, 1 6, 0 6, 0 5, 7 Oké, okay, ga u bellen als het klaar is. Oké. Okay. Ja? Hey, prettige dag nog, hè. Dank u. Ik zet hem op de bank. Dank u. Hoi. De mannen ben eens tegenwoordig als ze gewoon moeten tanken als de auto het niet meer doet. Ja, goeiedag, hoe was het bij mij met een autotje? Met een uh, groene Fordje Escort GL met uh, kenteken hvvx 50 uh, Het gaat helaas wat langer duren. Ja, niet twee, drie dagen. Ik denk uh, dat het een weekje of een uh, B2 wordt. Ja, en gaat u merken in het kostenplaatje? Het geval wil namelijk dat de hele onderkast dat uh, moet helemaal uh, vervangen. En uh, dat gaat wel lukken, maar dan moet er een, uh, eentje uit Duitsland komen. En uh, ja, met de feestdagen wordt dat een beetje een uh, omvangrijk verhaal. Maar twee weken is het die voor elkaar. Goedemiddag meneer. Goedemiddag meneer. Fijne feestdagen. Ja, dank u wel. Een stukje brood. Een stukje jasbrood. Nee, nee, dank je. Zeg het eens. Ja, ik was hier twee, twee weken geleden. Toen heb ik een auto hier uh, afgegeven en die zou uh, gerepareerd zijn. U bent hier geweest? Ja, tw tw twee, weken Wanneer? Wanneer ja tw twee weken geleden. Wanneer ja. was dat? Twee weken geleden. Heb je een bonnetje? Nee, ik heb geen uh, bonnetje gekregen. En wat voor uh, auto was het? Ja, een Ford Escort. Een uh, uh, uh, groene. Een groene. En wat twee weken geleden hier gebracht zijn? Ja, ja tw twee weken. En wat, uh, wat was er precies kapot? Ik weet ja, het eigenlijk kan niet. Ik. niet nee, ik weet, u weet toch wel wat er met de eigen auto aan de hand is. Nou, maar de. Dat is lastig ja, zo. Je moet een beetje in de administratie duiken. Dat is geen probleem. Uh, ik, denk, uh, ik ben het sowieso niet geweest, want ik uh, ken u niet. Oké. Ik ben het verstaan. Dat, dat hier moet, uh, al, moet uh, bij een de, andere collega ingeclusterd zijn. We je hier met clusters. Dus ik weet niet ik kan u nog omschrijven hoe die collega eruit zag voor mij. Ja, een huisje en een oorbelletje. Een, een oorbel. huisje en een oorbelletje? Ja, dan werkt je zoveel je mijn huisje en een oorbelletje. Ik zou niet weten, ik kan wel even bellen met mijn broer. Kijk eens Dave. Hé, hey, luister even, er staat hier een klantje bij mij. En uh, die zegt dat hij een GroeneVert escort uh, twee weken geleden gebracht heeft was iets met de carbureteur, hè? weet je daar iets van? Nu. Nee. nee, dat zei ik ook er tegen. Ja. Volgens, volgens mij staat hij... Het... John! Ja. Die groene voort die er volgens verkeerd staat, hè? Nee, nee ze mogen niet. Later wel, jongen. Hey, ik wil later. Ja, nee, sorry. Nee, hey, we weten een Ja, kijk, iedereen kan wel zeggen dat hij een auto hierin heeft. Maar we geven altijd iedereen een bonnetje. Dat is wel zo handig, die kunnen we ook in de clusters terugvinden. Want dit, dit is heel lang verhaal. komen misschien honderd auto's in de maand, bij. Ja. En u zegt, ja ik heb een groene auto twee weken geleden hier uh, gedaan. Ik, ik heb geen bonnetje gekregen. Ik heb, ik heb mijn pinpas uh, gegeven. Ik heb, ik heb een pinpas weken. gegeven? Ja, ik heb twee weken niet kunnen pennen. Ja, wie geeft dan ook zijn pinpas? Ja. Sorry hoor. Ja, maar dat vroeg die man. Dat vroeg die man? Ja. Nou, collega's van mij, die vragen je eigenlijk geen pimpas hoor. De auto is van mijn broer, zegt hij net. Ja? daar ga ik dan vanuit. En ik kan wel zeggen dat het uw auto is, maar uh, dat gaat een beetje ver. Hey, ik heb nog meer te doen. Ik breng de auto, uh, hij komt net van de bank af, rolbank. Eh, naar hem toe. Even lunchen. Ik wens je nog een prettige dag. Als je stukken brood wil, nemen gewoon hoor. Nee, geen probleem. Kijk, hè. Nou, een garage fijne fijne dagen en een goed 2008. Gelukkig 2008.